Zo niet neer is geschoten, de politie en de ambu zijn samen mee onderweg. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice Bluivar Amor. En vandaag ga ik op pad met de mug, de Belgische mug zoals ik laatst al had aangegeven. Mug staat voor Medische urgentiegroep. Uh, heb ik, als ik het goed heb, Medische urgentiegroep, ja... Um... En dat is een gespecialiseerde eenheid die in België ingeschakeld wordt in de dringende geneeskundige hulpverlening. Um, en gespecialiseerde bijstand verleent aan het team van een ambulance. Uh, je moet het niet zien als een rapid responder. Je moet het eigenlijk een beetje zien als een MMT in Nederland. Maar wordt de mug wat sneller ingezet dan het MMT. Um, de mug wordt vaak geloof ik ingezet... Um, even denken... Ja, ze zitten vaak aan een ziekenhuis vast en, um, ja, patiënten met hart en ademhalingsproblemen, uh, uh, zware trauma's, noem maar op. Nou, uh, dat, ja, dat is ook wel een beetje zo wat je in Nederland ziet, bij het MMT. Maar ik weet gewoon dat het ambu in, in België, oh, heb ik de of zo, de ambu in België mag minder. En dan heb je de mug sneller nodig. Voor menig ook pijnstiller en zo. Uh, dus vandaag zijn wij... Uh, er zit ook een arts op, een verpleegkundige. En de mug vlieg, kan ook vliegen. Ik rij alweer verkeerd. Uh, er zijn geen vaste mugvoertuigen. Net zoals in Nederland eigenlijk de rapid ook niet echt vast is. Daar heb je een toerhan, een caddy, een... Een... Uh, ja, noem maar op. Mitsubishi en hier heb je in België, ja of hier in België, in België heb je dan de, de Volvo XC90, de X5, een Volvo XC70, uh, noem maar op. Dus uh, van alles wat. Uh, in ieder geval, wij uh, gaan vandaag dus met de mug op pad eigenlijk solo, terwijl je normaal met z'n drieën bent als arts. En verpleegkundige en chauffeur dus uh, um, voor de rest zullen de meeste mensen nu misschien allemaal zitten te roepen ja maar je hebt de verkeerde skin want je bent toch in engeland bezig met die skin nee uh, België is uh, sinds kort overgegaan op uh, hoe weet dat nou dit <laughs> ik, weet, ik weet de naam even niet uh, en dat ziet er best veel badass uit maar het zijn toch echt Belgische voertuigen, dit is wel een fictieve skin uh, trouwens het is niet één op één nagemaakt moet ik zeggen dan uh, trouwens ook shout-out naar mijn allergrootste fan. Zo moest ik hem noemen. En hij is toch ook wel echt mijn allergrootste fan. Die deze skin van de auto en van uh, het uniform, het pakje, voor mij heeft gemaakt. Um, ja, We zijn in ieder geval bijna te plaatsen. Uh, betreft een reanimatie. Uh, de melding is stroomde binnen bij het ziekenhuis. Maar uh, deze dacht ik, die moet ik aannemen. De ambulance is er al zoals gewoonlijk. Maar wij gaan... Ai. Ik ga niet het strand oprijden, want de ambu mag voor mij best vastzitten. Nee, dat is trouwens niet, dat is niet handig. We hebben geen vervoer, ambu. Maar ik ga niet vastzitten. Mijn stoer is ook redelijk kloten op dit moment. Ah, Oké, okay. Om maar even zo te noemen, dus uh, ik heb op dit moment... Uh... Of dat moet ik zo meteen even aanpassen. Ik ga in ieder geval rennen. straks ook de ambu. Gescind door mijn allergrootste fan. Ja, de is blijven aanstaan voor de mensen die dat nog niet uh, wisten van de andere video's hiermee. Ik ga nu in ieder geval de patiënt beoordelen. En uh, ja, hun hebben natuurlijk ook mugpakjes aan. Dus het is het een of het ander. Uh, of ik had een normaal ambupakje aan of hun hadden samen met mij waarschijnlijk de muggenpakjes aan. Dus het is, daar maar even, het is maar even zo. Ook de sirenes, ik moest er trouwens niet dadelijk door in het water zitten. De sirenes die ik gebruik zijn niet één op één met de mug. Um, ik weet nog niet of het ambu-sirenes zijn of iets. Um, of gewoon politie. Maar we moeten het gewoon er even mee doen. En nu aan het uh, reanimeren. En dat is nooit goed. En steeds bezig met de reanimatie. Ik ga wel even beoordelen van het slachtoffer van het ritme van de ademhaling. noem maar op. Um, en ja, nog eens op de livepack kijken of welke monitor uh, ze in België ook gebruiken. En dan krijgen we weer struit en dan weten we of we door moeten gaan met de reanimatie. Uh, ja, hij is al bezig. Saturatie redelijk laag, temperatuur goed, bloeddruk van nul, hartslag van 0. Ademhaling van nul, het lijkt erop dat hij gewoon echt uh, al een tijdje ligt. Ik weet niet of hij eens aangespoeld of iets, om maar even zo uh, onherbiedig te noemen. Of dat hier is neergevallen. Omgekipt. Ik ga in ieder wel... Geval... Ja, we hebben iets. We gaan weer door naar een nieuwe melding. Het uh, is dus lekker druk voor de mug. Voor ons. Namelijk een, uh, een ongeval denk ik. Waar iemand een flink trauma aan zijn borstkast heeft uh, overgehouden. En dat is niet goed hè. De ambulance is al te plaatsen natuurlijk. De mug wordt vaak of als bijstand bijgeroepen. Of gewoon primair al. Een beetje zoals Nederland denkt. De primaire en de secundaire inzet van het MMT. Primair is bijvoorbeeld als je een melding krijgt van een drenkeling. Uh, standaard mobiel medisch team. Het MMT. brandje oh, mee pakken voorzichtig. Anders bandjes kapot. Uh, maar secundair kan ook zijn tot het toch wel ernstig is te plaatsen. Geen MMT indicatie. En vervolgens wordt het MMT dan nog bijgevraagd. Als bijstand gevraagd. Door de ambu. En zo kun je ook bijstand van de mug aanvragen. Ik snap niet waarom zijn de, de bijstander altijd naar mij toe komen lopen. Wil je iets zeggen ofzo? Praat dan. Hallo? Wat hadden we ook alweer? Oh ja, chest trauma. Trauma, trauma. Ik kan geen. Die R, dat slecht gewoon niet bij Limburgers. Sorry. Ah, oh, dat is een wee. Oh, die is dood. Rein meer Veroordelen gaat me. Oké, okay, we worden er gaat maar. We gaan samen naar het ziekenhuis. Die is hier verderop. We gaan hier links. Dan gaan we hier rechts en dan zijn we bij het ziekenhuis. Een beetje spelen met schrijners Dat vind ik wel leuk. Ah, daar. Ik dacht dat ik hoorde politie ergens links, maar die staan hier in de struiken. En daar staat er eentje verstopt achter de boom. Misschien ziet hij me niet, denkt hij. Maar ik zie het toch gek vriend. En uh, hier ligt de slachtoffer. Uh, op het eerste oog geen schotwonden te zien. In de rug ook niet. Maar van die serena's houden hoor. Uh, ja. Inladen weggewezen jongens, Ik ga met je ermee. Ziekenhuis, eerste beste die we tegen gaan komen ja. Ze gaan niet naar een ziekenhuis. Dan ga ik alvast door naar de laatste melding van vandaag. Een uh, aanrijding letsel. De sirene alweer hoor. is dus naast het ego, uh, ik, zijn. ik ben veel te veel met die roleplay bezig. is dus naast het ziekenhuis. Dus als die melding nou was gekomen als wij daar nog stonden. En hun staan er ook nog steeds trouwens. Dan waren we sowieso eerder geweest. De politie is nergens bekend, dus ik doe even de wegafzetting. Hallo mevrouw, gaat toch niks tegen Maar zij loopt er niet naar me toe. Meneer, hallo, kunnen we allemaal onze mug? Ik ben Van de Mug. Ik ben de arts van de Mug. Daar ah, zit ik uit. Ja, alles lijkt redelijk in orde, neem me maar mee hoor. Ik ga niet meer rijden. Valt maar mee. Inzet was niet nodig voor ons. Uh. Dus ja. Alleen maar fijn voor meneer. Ik zet hem hier neer. Achteruit. En ik pak mijn Audi RS6. Want ja. Een mugarts verdient natuurlijk super goed. En ik ga lekker naar huis. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop een heel toffe video vonden. Uh, laat dan even een blauw duimpje achter en laat het zeker even weten in de reacties. En wie weet binnenkort weer met de mug. En misschien met een andere voertuig of eens met de mug Heli. Wie weet.